Welkom bij Zorg. Heeft u wat minder kracht in de benen of heeft u veel pijn in uw rug? Dan zult u, als u achter een rollator loopt, u veelal opdrukken om de kracht op uw benen of de druk op uw rug natuurlijk te verlichten. Wat niet alleen veel kracht kost, maar natuurlijk ook veel energie. Een andere optie is de rollator Ramon. De Rollator Ramon is uitgerust met armschade, met heel zacht rubber waarop u uw armen kunt leggen, goed beet kunt pakken en uiteindelijk uw lichaamsgewicht op uw armen kunt laten rusten zonder dat dit veel kracht of energie kost. Echt wel perfect uw rug ontlast en uw benen ontlasten. Voorzien van remmen, zodat u altijd een stabiel punt heeft waarop u op de rollator kunt leunen. De armschalen, inclusief het handvat met de rem, is niet alleen in hoogte, verstelbaar door middel van deze knop, maar tevens de hoek is te verstellen. En ook afhankelijk van de lengte van uw onderarm is ook de beugel met handrem in langer, langer of korter in te stellen dus voor ieder persoon altijd een perfecte afstelling zodat u met uw lengte en uw postuur perfect op de Ramon kunt rusten zoals bij Tomzorg worden alle rollators compleet afgeleverd dus ook de Ramon wordt afgeleverd keurig met een dienblad en met een afneembaar mandje met handvat voor uw boodschappen. En natuurlijk is ook de ramon inklapbaar door middel van het opklikken. Van de veiligheid het inklappen van de rollator en u heeft een redelijk plat pakket dat u eenvoudig weg kunt zetten of mee kunt nemen. Ook weer eenvoudig uit te klappen en door middel van de veiligheidsbeugel weer vast te zetten. Dus zoekt u een rollator die werkelijk de druk op uw rug en op uw benen verlicht, dan is de rollator Ramon een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van de rollator Ramon, wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.